voor de afwisseling deze keer een keer een raadsel. Een nieuw gebouw hier achter mij, wie kan zeggen wat het is? Ik kan verklappen dat ik in de wijk Sochel sta, nou, dan worden de echte Udenaren niet zo moeilijk meer. Uh, het gaat uh, om uh, de twee basisscholen, de Pettenflat en de Brink, die hier gehuisvest zijn sinds de kerstvakantie. En we hebben hier ook nog een kinderopvang, een kinderdagverblijf, uh, dus een zeer kindvriendelijke omgeving hier. En de wijk Zoghoek grenst aan het centrum, dus een zeer gewilde locatie. Veel parkeergelegenheid en het huis waar het om gaat, ziet u ook achter mij. Het is uh, Horgetouw nummer 22, een tussenwoning met een carport ervoor. En ideaal voor uh, jonge gezinnen of starters die een gezin willen opbouwen. Um, kan wel eens snel gaan met die woning, omdat die keurig netjes is afgewerkt. En Morgen is je op Funda te zien en aanstaande zaterdag deelnemer van de open huizendag. En dan bent u van harte welkom tussen 11 en 3 uur, want dan staat de deur open. Uh, het kan, zoals ik zei, wel eens snel gaan, dus wees erbij aanstaande zaterdag. U bent van harte welkom. Tot ziens!